Huis in de boes! Huis in de wie? Huis in de boes! Dit is het feestje, het allermooiste feestje. Het allermooiste feestje. Het is kwart voor tien ochtends. Ik sta in Den Bosch en het is 11 november. Wat betekent dat om 11 over 11 het carnavalseizoen gaat beginnen. En dus is het tijd voor het allermooiste feestje. Want ik ben uitgenodigd door Bart. Ja, die bossenaren lusten er wel pap van en vandaag ga ik ook weer op zoek naar de verplichte versnapering, de gangmaker en het absolute hoogtepunt. Maar, we hebben ook een nieuw onderdeel in het knotsgekke programma, namelijk de meter. Dit vertelt hoe ik me voel en op dit moment staat hij op een vier. Dat komt omdat ik uh, meer zin heb in koffie dan in die. Hallo, wie ben jij? Ik ben uh, Bart. Hallo. Ja. Hallo! Hallo! Hallo. Waarom hebben jullie allemaal um, een outfit aan alsof jullie bij het koor zitten? Waarom heb jij geen ah, outfit wow. aan? Ik kom niet uit Den Bosch. Ja, daar moeten we wel iets aan regelen. Oh, ik vind het um, heel moeilijk dat ik me moet overgeven aan Den Bosch. ben ik al lang <lacht> uitgekomen dat het zo is. Uhm... Ik als een zwerver. Ik zie zeker als een zwerver. Hebben we geen outfit voor hem? Ja. Ik, denk, ik denk, als, als jullie Ralph in een Oeteldonkse outfit dat weten te krijgen... ...dan denk ik dat mijn cijfer van een 5 naar een 7 gaat. Dat vind je daarvan. Wil je niet dat ik mijn zeven... Nee, het nee, nee, maakt helemaal niks uit. Ja, blij? blij? Ja, blij. Lekker Jäger, koud. Love it. Lekker buitje. Oké, laten we gaan. Carnaval! Oeteldonk, Wat er om 11 over 11 gaat gebeuren. Vertel jij mij eens even wat er om 11 over 11 gaat gebeuren. Het carnaval wordt ingeleid om 11 over 11. Uh, Op de 11e van de 11e begint officieel het carnavalsseizoen. En ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar daar ga je denk ik wel achter komen. Nou, hé, hey, laten we gaan. <lacht> Ik ben uh, een biertje om gaan gooien. Niets gaan we niet doen. Okay. Hey! Hey! Hey! Hey! Hij krijgt voor deze gooi no? een puntje erbij. Fuck, fuck yes! Dankjewel. Waar komt het op? je in de moes. Hars in de wie? Hars in de moes. Als in de moes, ja. Een gekochte carnavalsmachine Herkent ja, zijn Brain freeze ding dat schrijft en componeert En op bovendien Een super slimme robot papa. Je gooit gewoon wat dingen Bij elkaar Dit is een echt, echt poeteldongs biertje Zoals je er is oh, ja. Nou, nah, nee, dat valt wel mee hoor, valt wel mee. Valt mee. Waarom is dit het allermooiste feestje? Waarom dit het allermooiste feestje is, omdat dit maar één dag per jaar is en op één plek het beste kan vieren. En dat is in Den bos. Iedereen mag ja. meedoen, maakt niet uit. Kleur, uh, geur... Uh, geur? Hè? Ja! <laughs> we zijn hier met Emma! Emma, Emma Farmer. Oh, we zijn hier yeah. met Emma! Het is vandaag het allemaal feestje. Ja, vandaag zeker. Is het leukste, maar vandaag is het ook een soort carnaval. Wel een mooi feestje, omdat hier echt wel 99% Oeteldonkers rondlopen. En Oeteldonkers zijn Bossenaren. En dat is gewoon niet moeilijk doen, lekker jezelf zijn. En doe je wat je wil. Er staat geen rem op, we kunnen met z'n allen helemaal gaan. Ralf, hoe spoel jij je? Ik begin er wel. Komen. Wat is dit interview de hele tijd? Kijk, jou met je drie. Ga, ga jij het wat doen, man? Nou ja, ik probeer gewoon eventjes... Dat zijn mijn uh, programma betrekken. Ik de het te checken. Nee, uh, de gemoederen van mij is oké. Okay. Piet is hier echt uh, uit Den Bosch. hoe jij je, Piet? Ja, heerlijk. Nou, super. Kom, we gaan door. En wat is het deal met die sjaaltjes? Want ik ben, we, we, we, die policy is best wel streng. Hoort erbij. Hoort er gewoon bij. Je mag niet binnenkomen zonder. Saamhorigheid. Dat is dat iedereen hetzelfde is. Maar dan dat mensen die dat niet aan hebben, er niet bij horen. Ja, perfect. Nou ja, die kleuren zijn gewoon de Oeteldonkse kleuren. Rood, wit, geel. Je bent zo, zo ja, anders kwam ik niet binnen. Nee, dat is zo. Nee, ja, zo <laughs> ja, wat wat is het probleem daarmee? Maar je ziet er wel uit alsof je van boven de rivieren komt. Ik voel me ook van boven de rivieren. Weet je wat de kleuren betekenen? Nee. Rood, wit, Utrecht. Geel, wit, Vaticaanstad. Den Bosch was een katholieke stad. De kerk van Utrecht. De bischop van Utrecht was bischop van Den Bosch. Dus dat bedoelen mensen van, ja, het ho je hoort er niet bij. Nou, je hoort er wel bij, maar je moet even je best doen. Een helikopter! Ik heb een heli, heli, heli, helikopter. Ik heb een heli, heli, heli, heli, hey. Daarmee hele ik hele En Daarmee hele hele hele hele Hey, kom op, ga met de helikopter mee. hele hele hele nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee. Ik ben niet meer verantwoordelijk voor Emma. <laughs> ik, wil, ik wil niet meer op mijn klas, Nee. Ik weet niet meer waar ik ben. Kan je wel vertellen? Tot nu toe is het een... 7. Dat kan hoger. Ja, ja, ja. En 3... Oh. 4... <laughs> ik zit in het cirrus. En wat kan jij dan? Ja, alles en nog niks. Oh. wil je die best gooien niet? Nee, dan gaat een puntje af. Ah. Wat een meid, gaat jij nog even tijd? Hé, ja, hé, ja ho! Wat? Ik kan jou vertellen, ik voelde me een 7. Ja? Kijk hier, een 7. Nee, dat wordt een 10. Ik kan jou vertellen, dat wordt een 10. Hey, 10! Drinken. Ja, ik heb geen schilderen. Je, ja, je drinkt. drinken dan? Ja, dan moeten we drinken. Ja, nee. Ja. Oh, dit is slecht, hè? Nee, ik ja. trek die bak niet. Nee, nee, nee, nee. Nee. Ik stop ermee. Oh, ben ik er klaar mee. Uh, Jens had bedacht dat wij jou en de cameravrouw, Pieter Nel, op de nek nemen. Allebei, Ja. Okay. Het hoogtepunt van de helft van de helft is bereikt. Ik heb de verplichte versnapering meegemaakt. Dat was heel veel bier. De gangmaker waren toch wel de acrobatische vertoningen van de mensen op straat. En het hoogtepunt spreekt voor zichzelf. Jongens, mijn eindcijfer stond op een vier. En is aan het einde van de avond een negen geworden. Een negen voor Den bos. Adios.